Ik ben heel benieuwd wat TheoCial is. Ja, we gaan het hebben over TheoCial Redensity. Dat is een van de uh, TheoCial producten. Ja. En uh, TheoCial Redensity is een middel dat zeer uh, goed gebruikt kan worden voor uh, de traangroot. Okay. Het is een dialeuronzuur die uh, uh, niet zo hydrofiel is. Dat is zo'n woord dat we al vaker hebben ja, verteld. Ja, ja. Dat uh, betekent dat het niet zoveel vocht, uh, vocht aantrekt. Ja. En dat is heel handig uh, voor de traangoot. Want als je dat te veel zou kunnen hebben, dan is er een hogere kans op uh, dat er een tindel-effect. Dat is, heb je nog nooit gehoord, maar dat is een soort blauwachtige uh, blauwachtig, uh, ja, verkleuring. Okay. Heel goed op te lossen, maar ja. toch beter om te voorkomen. En uh, de TOCO, Redensity is dan wat, wat iets steviger, of iets meer hier loronsuur. En uh, dus het vullend effect wordt niet door het water aantrekkender gedaan. En dat is, maakt het heel goed geschikt voor de traangoot. Voor de traangoot. Dus, ja. um, en mensen die het gaan gebruiken voor de traangoot, wat mogen die ervan ja. verwachten? Nou, ongeveer anderhalf jaar resultaat. Uh, dat is uh, mooi. Ja. En ja goed, je kunt THCL of Intensity ook voor de andere fillers gebruiken, maar dit is de killer applicatie voor dat middel. En daarom heb ik hem ook gebruikt. Okay. En daarom heb ik hem hier in het, mijn assortiment. heb je in je assortiment ook. Okay. Dus het TOCL is weer is een filler die met name wordt gebruikt voor, voor de traangold eigenlijk. Ja. En die dus ook um, zorgt dat die verkleuring er niet in komt te zitten, zeg ik het Ja, de, het tindel effect het, ja. Uh, ja.